Goeiedag, ik ben Monique Drielinger en op dit moment ben ik een boek aan het lezen die me echt aanspreekt. De titel van het boek is De ongemakkelijke mensen van Ellie Biesters. En waar het mij zo aanspreekt is omdat het zich in de 70e jaren zich afspeelt en dat is ook mijn tienertijd. De schrijfster was toen ook leeftijd, had ook die leeftijd, het is eigenlijk een biografie, maar het gaat eigenlijk meer over de opa. Ze komt uit een klein dorpje in de Uiterwaarde, in de buurt van Tiel ergens. En in het dorpje zijn ze echt bij verstekende tijd. Ze leefden, je kan ongeveer zeggen dat ze in de jaren 40 leefde, terwijl het in werkelijkheid zich afspeelt in de jaren 70. Nou, de thuissituatie was verschrikkelijk. Die oma was een slavin. En de twee broers, broers waren ook heel vervelend tegen die, tegen die oma. En nou, in ieder geval, zij kwam als klein meisje regelmatig om, om te helpen. En dat, uh, dat beschreef ze allemaal, en voor de rest toch ze troost bij de dieren. Bij het hondje en zo, die, uh, van die opa en oma die ook niet zo leuk werd, werd behandeld. Wat ik ook zie om me heen is dat uh, uh, heel veel culturen zijn, weet je wel. Die komen van agrarische uh, gemeenschappen. Hè? En die leefden eigenlijk in eerste instantie ook precies zo. Dus ze leven eigenlijk zoals hoe we in de jaren 40 leven. Terwijl we nu 2019 leven, weet je. dus dat, uh, dat herkende ik ook. Ik raad u aan om het boek te lezen, want mij heeft het in ieder geval geraakt.